Welkom bij Tomzorg. Zoekt u een zeer comfortabele toiletverhoger of bent u wat zwaarder van gewicht, dan is de toiletverhoger zacht een zeer goede keuze. De toiletverhoger zacht geeft een verhoging van bijna 10 cm. Heeft dan aan de voor- en achterzijde een hygiëneopening jezelf wat makkelijker te kunnen reinigen, een royaal oppervlak om te zitten en tevens gemaakt van zeer zacht materiaal en voorzien van twee bouten die je kan aandraaien en daarmee de toiletverhoger vast te zetten op de pot. Eenvoudig open over pot te schuiven met de twee bouten vast te draaien en de toiletverhoger is gefixeerd en zoals u ziet, hoeven al de deksel en de toiletbril niet gedemonteerd te worden. Dus zoekt u een zeer comfortabele toiletverhoger die 10 centimeter verhoging geeft, gemaakt van een zacht materiaal. En als u misschien wat zwaarder van gewicht bent, dan is deze een zeer goede keuze. Gaat u over tot de aankoop van Toiletverhoger Zacht, dan wensen wij u daar heel veel plezier met.